Zodat moet ik zo over straat. Kijk even hoe blauw dit is. Dit heb ik nog nooit gezien in mijn leven. Je moet deze dus een beetje zo schudden. Hoi, ik ben Amy en ik help ondernemers met het creëren van creatieve videocontent op social media. Ik heb weer een aantal nieuwe producten bij Luxplus Plus besteld en in deze Luxplus Plus unboxing haul video laat ik je zien welke producten mijn favoriet zijn en welke producten ik heb besteld voor de zomer. Ik heb hier al eerder een video over gemaakt, vooral over mijn ervaring met bestellen op Luxplus. Plus en um, hoe het werkt. Dus als je daar benieuwd naar bent, check dan even de video die hierboven verschijnt en dan uh, leer je alles over hoe Luxplus Plus dus werkt en hoe je daar dus snel, veilig en betrouwbaar kan bestellen. Goed, we gaan het pakketje openmaken. Ik had vorige keer ook een unboxing video gemaakt van Lux Plus. En toen moest ik toch echt de schaar hebben. Dus ik dacht, laat ik het nu maar gelijk paraat houden. Zo, dat ging echt een stuk sneller dan de vorige keer. Ik ben altijd bang dat ik dan bijvoorbeeld door zo'n product heen steek of zo. Of zeg maar nu tegen mezelf aan. Ik ben van nature namelijk een beetje onhandig af en toe. Maar ja, dat houdt het leven ook spannend. Dus... gaan we zo houden oké okay. ja zelfs ik ben blij verrast want ja ik bestel dit een aantal dagen geleden en dan ben ik daarna eigenlijk al gelijk vergeten wat ik precies heb besteld maar ik heb hier dus allerlei verschillende cosmetica producten maar ook wat andere dingetjes en ik ga als eerste beginnen bij een van mijn favorieten. En dat is het sponsje van Real Techniques. Deze heet de Miracle Complexion Sponge. Ja, en voor iedereen die deze sponsjes gebruikt. Of het nou een beautyblender is. Of deze Miracle Complexion Sponge, Maakt het allemaal niet uit. Maar die sponsjes moet je eens in een zoveel tijd vervangen. Je kan ze wel iedere keer wassen of in de wasmachine doen. Daar heb ik ook nog een filmpje over. Maar op een gegeven moment moet je ze gewoon vervangen. Dus... Dit is een nieuwe en ik ben er echt ontzettend blij mee en uh, ja, die ga ik ongetwijfeld superveel gebruiken. Goed, we gaan verder met mijn favorieten en dit is eentje die je in de vorige unboxing video van uh, Luxe Plus ook al hebt gezien. En dat is de cognac spons. Dat sponsje, daar kan je dus je face wash op doen. Ja, je kan er ook je shampoo op doen, maar ik gebruik het voor mijn gezicht. Um, en dat is een 100% bio-afbreekbare spons heel zacht voor alle huidtypes en ik gebruik dit vrijwel elke dag met mijn cleanser en dat het zo lekker gaat schuimen en ik heb het idee dat mijn gezicht daar echt heel veel schoner van wordt en omdat ik het dus vaak gebruik wilde mijn vriend het ook hebben dus deze heb ik besteld voor mijn vriend we gaan door naar de andere favorieten even kijken ja dat is deze oh ik dacht wel dat die groot zou zijn normaal gesproken zijn die head en shoulders toch groter nou anyway ik heb dus een head and shoulders shampoo besteld um, zoals jullie misschien wel weten uit mijn vorige video heb ik een hele gevoelige hoofdhuid en uh, ik heb vorige keer de neutraal shampoo gebruikt en daar was ik ook tevreden over maar ik dacht laat ik nu gewoon een keer head and shoulders proberen dus dit is de head and shoulders 2 in 1 classic clean voor normal hair Even ruiken oh ja die ruikt gewoon heel lekker dus ik ben benieuwd. Want ik krijg af en toe vaak van een beetje jeukende hoofdhuid. En ik was mijn haar echt niet heel vaak. Dus ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Um, maar ik hoop dat het hiermee dus uh, overgaat. Goed. Nu heb ik eigenlijk allemaal producten die ik nog niet heb gebruikt. Die ik nieuw heb. En um, ja. Ik ga jullie even laten zien wat dat is. Wat ik al zei, de zomer komt eraan. En wie wil er nou niet een lekker bruin kleurtje? Ik heb dus de. Fast Tanning Mousse van Sant Maurice, als ik dat goed uitspreek, besteld. En dat is de Fast Ten 16 Minute Ten. Dus er staat op, als je 1 uur erop houdt, dan heb je dus een light. 2 uur wordt hij donkerder en bij 3 uur is hij dus het donkerst. En er um, staat op dat hij geen strepen achterlaat en dat hij dus snel bruin wordt. Nou, dat wilt iedereen. En ik heb deze dus voor mijn vriend besteld. Mijn vriend ging altijd naar een zonnebank. En ik heb echt een hekel aan de zonnebank. Zonnebank is echt heel slecht voor je. Um, het lijkt me echt wel lekker. Hè? Ik heb er wel zo over nagedacht om te gaan. Maar het is gewoon niet goed voor je. En um, ja, ik heb hem verteld. Goh. Uh, als jij nu gewoon aan deze bruiningscremes begint, dan ben je ook lekker bruin. Moet je je natuurlijk nog wel insmeren. Maar dan moet onder de zonnebank ook. Maar dan ga je in ieder geval niet meer onder die schadelijke straling van de zonnebank. En het is me gelukt. Hij is overtuigd. Dus we gaan deze proberen. En. Um, ik hoop dat hij net zo goed is als de vorige fals tens Tanning, moes dingen die ik heb gebruikt. Kijk of hij geurje heeft. Oeh, ik was bang dat hij echt in mijn gezicht zou gaan. Hm, nou, ik raak op dit moment nog niet zoveel, wacht, misschien doe ik een beetje om mijn hand Oeh. Hij ruikt wel lekker, maar ik kan niet zo goed plaatsen een beetje liché-achtig of zo, lijkt hij. Maar nu moet ik het snel afhalen, want dan zet ik een uh, bruine vlek op mijn hand. Help! Snel! Oké, okay, dat hij te snel bruin wordt, daar is dus niks over gelogen. Moeten jullie kijken naar mijn hand? ik moet ik zo over straat? Oh god. Volgende keer denk ik beter na als ik producten voor ga testen voor jullie. Oké, okay, um, nog drie producten te gaan. Eigenlijk vier, maar twee zijn hetzelfde. En dat is deze. En dat is de Simple Dual Effect Eye Makeup Remover Limited Edition. Even kijken, zo ziet hij eruit. En ik hou echt van het product van Simple. Ik. Uh ja, ik wil niet meer producten gebruiken met parfum en allerlei dingen erin waardoor mijn huid uitdroogt of wat dan ook. En hier ben ik heel benieuwd naar. Ik had al eerder een soort van make-up remover gekocht van Simple en daar was ik ook tevreden over. Uh, en deze heeft dus olie en water op elkaar. Dus dat betekent dat hij dus ook waterproof make-up eraf haalt. En mijn make-up is eigenlijk 90% van de tijd waterproof. Dus ik ben echt heel benieuwd naar deze. Mijnen waren ook op, dus ik denk dat ik deze ontzettend veel ga gebruiken. Als een na laatste product heb ik de Siri Expert Silver Shampoo van L'Oreal Paris Professional. En dat is de 300ml heb ik. En dat is voor als je je haar hebt gekleurd. Ik heb laatst highlights in mijn haar laten zetten waardoor het stuk blonder is geworden. En dan moet je eens in de zoveel tijd een silver shampoo gebruiken. Omdat het anders soms echt te geel kan worden. En niemand wil eruit zien als een kanarie. Dus vandaar, ik dacht ik moet er ook aan geloven. Oké, okay. dit is echt zo blauw. Oh god, zo heb ik straks en een bruine vlek op mijn hand en een blauwe vlek. Maar dit moeten jullie even zien. Kijk even hoe blauw dit is. Dit heb ik nog nooit gezien in mijn leven. Dit is toch niet normaal? Dit is gewoon verf. Ik ben eerlijk gezegd wel een klein beetje bang om dit in mijn haar te proberen. Maar misschien dat ik daar een video over maak dan. Zullen jullie daar een video over willen, laat het me even weten, oké? Okay? Goed, nou, die bruine fles zit er nog steeds een beetje op. Maar ik ga nu het laatste product aan jullie laten zien. En dit is een product wat ik eigenlijk al heel lang wilde hebben. En ik het eigenlijk te duur vond in de winkel. Omdat ik natuurlijk nog nooit heb uitgeprobeerd. Dus dan ga je, ja, is het gewoon soms een beetje zo'n risico om het dan voor de volle prijs te proberen. En nu heb ik hem eindelijk besteld. En dat flesje alleen al is. Wow, gewoon. Dit is instant glitter. Maar wat ik heb steld is deze. En dit is de Nux Paris. Hoel or. Ik geloof dat het Frans is. Maar dat voor mij klonk helemaal nergens naar. Maar dit is in ieder geval olie. Voor. Um, ja, oh wacht, het staat er wel in Engels op. Multipurpose dry oil face, body and hair. Nou, ik ga dit echt niet in mijn haar smeren. Maar je moet deze dus een beetje zo schudden. En dan draai je dit er dus af. En wacht. Ik ga gewoon even mijn hand proberen. En doe je dus zo. Ja. En dan wrijf je het dus zo uit. En daar zitten allemaal kleine glittertjes in. En geeft ook een klein beetje dat bronzing effect. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Maar het is echt heel subtiel. Ik denk niet dat je dit op de camera kan zien. Oh, maar het ruikt lekker. Woehoehoe. Deze ga ik sowieso meenemen op vakantie. Goed, nog eventjes kort over het bestelproces. Ik heb dit pakketje afgelopen zaterdag besteld. En ik had het deze dinsdag in huis. Dat betekent dat het eigenlijk binnen één werkdag binnen was. Want op zondag verwerken ze natuurlijk geen orders. En ik heb eigenlijk al heel vaak bij Luxplus Plus besteld. En ik heb nog nooit een negatieve ervaring of wat dan ook gehad. Dus um, ja, ik ben gewoon altijd heel tevreden geweest over het bestellen bij Luxe Plus. En ook de producten die ik ontvang, Het zijn... Echt allemaal één voor één goede producten. Ja, en voor die prijs moet je het zeker weten gewoon een keertje proberen. Goed, dit was mijn Luxe Plus unboxing hal video. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je nog meer video's wilt zien. Over ondernemen, beauty en nog heel veel andere dingen waarmee ik jou ga verrassen. En dan zie ik je de volgende keer. Doeg!